Mijn naam is Mohamed Kamoua. Ik werk nu twee jaar als advocaat bij Pels Rijken op de sectie ondernemersrecht. Ik vond het heel leuk om mee te doen aan het project jonge meesters door jonge meesters. De gedachte achter het beeld dat we zien is dat een jonge talentvolle fotograaf een van mijn zaken op de foto zet. En de zaak die we hebben uitgekozen is een zaak die mij heel erg is bijgebleven. Tussen een keuringsdienst van de overheid en een fruitteler ontstond een discussie over de vraag of er fouten waren gemaakt bij de keuring. Wij stonden de keuringsdienst bij en hebben blij dat het niet zo was. En hebben ook gewonnen bij de rechter. De fotograaf had ook zijn eigen ideeën bij het beeld, maar dat kan hij natuurlijk beter vertellen. Sander, kom je er even bij? Ik ben Sander Koers. Ik ben door Pels Rijken gevraagd om mee te doen aan het project Jonge Meesters door jonge meesters. Ik heb een visualisatie gemaakt van een zaak die hij heeft gevoerd en een herinnering van mij. Die heb ik gecombineerd. Ik heb die over hem heen geprojecteerd en een soort vervormd, zodat het eigenlijk een vervormde herinnering lijkt. Zodat er een stukje van hem en een stukje van mij in dit beeld zitten. Wat ik zo leuk vind aan het rechtsgebied ondernemingsrecht is dat het echt een samensmelting is van verschillende rechtsgebieden. Dat maakt het werk inhoudelijk uitdagend en ook heel erg afwisselend. Vooral omdat het zo dicht tegen de praktijk aan ligt. Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest iets wat met het ondernemingsrecht te maken heeft. Veel voorkomend onderwerp is de aansprakelijkheid van bestuurders, bijvoorbeeld in het geval van subsidiefraude of het faillissement van een grote onderneming, zoals een zorginstelling. En vooral in dat soort zaken zie je de maatschappelijke dimensie nadrukkelijk naar voren komen. Geen werkdag is het Sommige dagen heb ik een heleboel besprekingen met cliënten of intern. Daarnaast ben ik natuurlijk veel bezig met het opstellen van adviezen of processtukken. Daardoor heb ik altijd een paar procedures lopen die ook op zitting komen. En het komt ook regelmatig voor dat ik een presentatie of cursus verzorg aan cliënten over actuele juridische thema's. Wat het werk voor mij bij Pelsenrijk zo bijzonder maakt is denk ik toch de dynamiek. We hebben een zeer diverse cliëntenbasis. En de zaken spelen zich niet alleen af op het juridisch niveau... maar ook op een maatschappelijk, politiek en bestuurlijk niveau. En die wisselwerking maakt het heel erg uitdagend en leuk. De collega's met wie ik samenwerk zijn heel erg benaderbaar. Daardoor maak je makkelijk verbinding met je collega's. Er wordt uiteraard hard gewerkt, maar er is ook goede werk privébalans balans. Ik krijg veel vrijheid en verantwoordelijkheid om een zaak helemaal tot de gronden. En door het unieke karakter van de zaken leer ik voortdurend nieuwe dingen. En waar ik vandaag nog niks weet over een specifiek onderwerp, daar kan ik je over een paar weken alle belangrijke ins en outs over vertellen.